Ik ga je in een heel kort filmpje laten zien wat een leuk voordeel is voor het gebruik van IN5 tegenover Publish Online. Ik heb al eerder een documentje aangemaakt om de voordelen van IN5 uit te leggen. Als je een keer googelt op voordelen van IN5, dan kom je vanzelf op een pagina waar je het een en ander in kunt vinden over waarom IN5 dan zo geweldig is of zo beter. In dit filmpje laat ik even zien dat het gaat om de hover opties. Ik heb hier een aantal pagina's gemaakt, gewoon eventjes met wat fake tekst en, uh, en weinig tekst. En de bedoeling is dat ik op deze inhoudsopgave, die automatisch wordt gegenereerd, uh, dat ik daarop kan klikken en dat ik dan vanzelf naar de juiste pagina spring. Nou, als ik de knoppen gebruik van Publish Online, dan kom ik uit op een webpagina die er zo uit zal zien... En ik krijg hier wel de klikbaarheid, want ik, ik spring inderdaad naar peren of naar appels of naar groenten of wat het ook zal zijn. De gekleurde staat, dat moet je altijd nog wel zelf maken. Dat is jammer dat dat niet vanzelf wordt meegepakt in InDesign. Maar je hebt geen hover, dus je hebt alleen maar als je met je handje hier overheen komt, met de cursor hier overheen komt, heb je alleen maar dit handje wat je een indicatie geeft van oh, er zal dan wel geklikt kunnen worden. Terwijl als je het met uh, IN5 zou doen, dan kan het er ook zo uitzien. En hoe moeilijk is dat? Nou, eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je moet alleen maar achterkomen wat hier precies de code van is in, in de HTML. Die wordt gegenereerd. Die code die kun je dan vinden en je kunt voor die code kun je een aparte CSS aanmaken. Die CSS, daar staat nu in paragraph en dan tabs en dan een anchor en dan hover, dus bij mouse over... Dan moet je de kleur veranderen van de tekst en dan moet je er een achtergrondje bij doen. Echt meer code is het niet. En ja, misschien als je dat moeilijk vindt, dan kan ik je nog wel helpen met het schrijven van dat soort code. Of heb je wel iemand in je buurt die dat soort code kan maken. Maar heel veel van de informatie hierover staat ook al online. Nou, als ik dat dan wil gebruiken, dan bewaar ik dit bestandje. En dan ga ik in InDesign ga ik kiezen voor maak een export met IN5. Ik ga dan in de dialoog wat volgt, ga ik aangeven, je moet dat extra CSS documentje gaan gebruiken, die wijs ik zo aan. En dan Browse voor File en dan wijs ik naar dat CSS bestandje wat ik je net liet zien. Daar zit dus die instructie in van bij Rollover, bij Hover, moet je de kleur van de letters veranderen en dan moet je de achtergrond nog eventjes een ander kleurtje maken. Verder uh, kies ik ervoor om de tekst naar tekst om te zetten. Dus niet om te zetten eigenlijk, dat blijft gewoon HTML, ik maak er geen plaatjes van. Bij Publish Online wordt het altijd een uh, tekst die wordt altijd omgezet naar SVG. Wel lekker strak, maar het is geen letter meer en nu wil ik dat gewoon wel als letter houden. En de output is gewoon HTML, dus die kun je later zelf op een andere site zetten dan wat Adobe doet. Dus eigenlijk veel meer dan dat is het niet. En dan klik ik op oké OK. en dan maakt hij dus nu die export. En zal me zo meteen vragen: wil je hem dan zien? Natuurlijk willen we hem dan zien. Voilà. Dus ik vraag hier: laat hem maar eens zien. En dan zie je dus dat die HTML is gemaakt. En hier zitten alle bijbenodigde dingetjes in. Inclusief ook die extra CSS van mij, die ik zelf had aangewezen. Die zit daar nog steeds. Dus als ik dit document open in de browser. Dan zie ik dus ook mijn knoppen, die zie ik daar al staan. Ze doen het ook gewoon. En je ziet hier bij rollover of hover, zoals het dan heet, dan zie je dus ook dat die achtergrondkleur erbij komt. En dat de highlightkleur voor de letter eventjes aangepast wordt. En dat is toch wel een heel erg leuke bijkomstigheid. Een meerwaarde eigenlijk, omdat het gewoon uitnodigt om daarop te klikken. Het is veel visueler in beeld, in beeld gebracht.